Hallo, je kijkt of luistert naar de tweede inzicht van de 21 inzichten die ik je ga geven om je vitaliteit een boost te geven. Mijn naam is Mira Overkleeft van Fitspel, founder van Fitspel en ruim 25 jaar werkzaam als vitaliteit- en leiderschapscoach. Gisteren hebben we het gehad over het belang van het de waarom-vraag en hoe je deze kristalhelder kan uitschrijven. Wat we daarmee vaak. Links laten liggen is inzicht nummer twee, namelijk waarom niet. En dit is iets waar je bij stil mag staan, want als je zo graag de marathon wilt lopen, als je zo graag 20 kilo wilt afvallen, als je zo graag meer boeken wilt lezen, als je zo graag wilt stoppen met roken, waarom heb je dat dan nog niet gedaan? En dat is iets wat mensen niet zo vaak bij stilstaan. En dan komen ze wel vaak uit met, met antwoorden als. Het is gewoon gemakkelijk, ik ben lui of wat dan ook, weet je wel. Maar dat is niet de werkelijke reden waarom je iets niet doet. Waarom je iets niet heeft gedaan. Heeft mee te maken dat jouw oude gedrag of je huidige gedrag. Jou een bepaalde beloning geeft. Je mag ervan op aangaan dat welk gedrag er ook plaatsvindt, het altijd in een loop verloopt van trigger, actie, beloning. Trigger, actie, beloning. Trigger, actie, beloning. Trigger, actie, beloning. En als dat maar doorgaat en doorgaat, dan ontstaat er een automatisme. Automatisme is niks anders dan herhaald gedrag. Als jij dus niet het doel hebt gerealiseerd wat je zou willen doen dan is het dus belangrijk om jezelf af te vragen, wat is de beloning die mij houdt in mijn oude gedrag? Oftewel, waarom lukt het me niet? Waarom heb ik het nog niet gerealiseerd? Net zo belangrijk, bijna net zo belangrijk als de waarom vraag, is dus de waarom niet vraag. En dat betekent dat je je oude gedrag onder de loep moet nemen. En je moet realiseren welke beloning levert mijn oude gedrag mij op. Bijvoorbeeld, je wilt 20 kilo afvallen. Je bent, hebt al lijnpoging nummer 397 gedaan. En elke keer denk je, hoe kan het nou toch dat ik maandag heb besloten om te gaan uh, stoppen met snoepen en dat ik s'avonds alweer aan de chocolade zit. Die chocola is dus een beloning. De vraag is dus. Wat is die beloning? Wat levert die beloning jou op? Is dat inderdaad alleen maar dopamine? Kan. Is het iets anders? En als je dus gaat afvragen. Hé. Hey, die. Chocola levert mij wat op. Dan pas. Kan je onderzoeken. Hoe je daar een vervanging voor kan vinden. Want gedragsverandering is niet alleen maar oud gedrag wegnemen, maar gaat er ook om dat je daarvoor wat in de plaats gaat doen. En bij voorkeur daarvoor wat in de plaats gaat doen, wat dezelfde emotionele beloning geeft als dat oude gedrag. Bij voorkeur liever nog een grotere beloning dan het oude gedrag natuurlijk. Maar het vinden van de beloning van het oude gedrag, hoe vreemd die dan klinkt, hoe het gevoel, ook al heb je het gevoel... ...ja, maar dat is helemaal niet gezond... ...of dat is helemaal niet handig dat ik dat doe... ...toch is dat gedrag iets wat jou oplevert. En je begrijpt, wanneer je dat doorhebt... ...wordt het zo direct makkelijker om nieuw gedrag aan te leren. Omdat je simpelweg minder valkuilen hebt die jou terug laten vallen... In jouw oude gedrag. Daar gaat het deze inzicht over. In de caption of in de outro vertel ik je weer de oefenopdracht van deze, van dit inzicht. En dan zit je heel graag bij inzicht nummer drie. Dag!